De toekomstvisie van Green Church is dat de energietransformatie mogelijk is. Dat het mogelijk is om naar 100% duurzame energie over te gaan. Sterker nog, wij geloven dat de energierevolutie al volop aan de gang is. De technologie is beschikbaar, de kosten gaan snel naar beneden en mensen zijn bereid gebruik te maken van die technologie. Je ziet op dit moment dat er in Nederland echt honderden lokale initiatieven zijn... ...van mensen die proberen een energieproject van de grond te krijgen. Dat soort initiatieven willen wij steunen. Maar Green Choice onderscheidt zich van andere spelers op de Nederlandse markt... ...ten opzichte van de grote dat wij ons echt richten op die lokale transformatie... ...en ten opzichte van de kleintjes onderscheiden wij ons dat wij wel de kracht hebben om fors te investeren. We zijn hier vandaag in het Nemo en dat is precies de goede plek, want hier wordt de techniek gevierd. En het ging er vandaag over hoe krijg je Nederland versneld 100% aan de duurzame energie. Green Charge bestond 15 jaar, niet per se vandaag, maar wel dit jaar. En dat was precies een goed moment om te kijken van wat is er gebeurd in die 15 jaar en gaan we snel genoeg. En daar wordt een aantal mensen voor uitgenodigd: wie zit het te werken aan die energietransitie. Kan het sneller, mag het sneller en uiteindelijk is toch de conclusie het moet sneller. Ja, we hebben de afgelopen 50 jaar is het ons gelukt om zoveel CO2-luchten te stoppen dat dat het niveau heeft bereikt wat we 600.000 jaar geleden hadden. Deelt nou, deel dat even op elkaar, dat is werkelijk onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Er zijn 17 doelen benoemd van de uitdaging die we in de wereld hebben, die met z'n allen, en ik herhaal, met z'n allen op deze planeet, moeten oplossen. Willen we hier duurzaam met z'n allen verder kunnen leven? We liggen misschien een beetje achter nu. Maar we zijn nog niet verslagen. We zijn misschien even geblesseerd. nu. Maar nu vooruit, maar daar heb ik een verhaal voor nodig. Je bent geïnspireerd. Door, hoor. Ik denk meer door die film misschien wel. Dat je nou, wauw, dat wil ik ook. Zonder dat we in de paniek schieten, dat leren we van de jeugd. Niet op een afgrond of op een muur afrijden, maar eigenlijk vanuit positiviteit kijken: van uh, daar moeten we naartoe. En, en die weg is glashelder. De United Nations die heeft ons getrakteerd op 17 Sustainable Development Goals. En we weten dus eigenlijk precies wat we de komende 14, 15 jaar moeten doen. Honger de wereld uit, het hangt allemaal samen. Energietransitie. Zorg voor de, voor de planeet en voor de mensen die erop wonen. Duurzame steden. En ja, dan zou het moeten kunnen. Want we moeten onder die twee graden blijven. Daar gaat het om.